Ik ga je op de weg brengen, maar mijn lieverd, je Wat doen we met je? We gaan met je alsjeblieft naar huis. We gaan met je naar huis. We gaan met je naar huis. We gaan met je naar huis. We gaan